welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een chiffon maken Een um, hele makkelijke steek je denkt van hmm, hoe zit dit in elkaar maar het heeft gewoon met meerdere en mindere, meerdere, mindere en hier tussen zitten gewoon vaste steken en met mindere is gewoon dat je hier twee steekjes overslaat en met meerdere zijn dit wel uh, dan stokjes hier bovenin zijn stokjes en de rest zijn allemaal vast te steken omdat deze is gemaakt met haaknaald nummer 4 is het een beetje moeilijk uit te leggen om te laten zien deze is wel gemaakt met de supersoft van de zeeman dus als je met haaknaald nummer 4 dan kom je op ongeveer dit resultaat uit en om het uit te leggen Um, ga ik even met een andere haaknaald uh, werken ik heb de julia wol gebruikt om het uit te leggen en ik heb vast 46 steken opgezet 46 sorry het is maar voor het uit te leggen hoor um, 46 lossen dus je slaat de naald om de haaknaald en je begint bij de vierde opening van de steek en je zet hier een stokje in, deze telt al mee als twee stokjes dan zet je 4 vasten 1, 2, 3, 4 en zoals ik ook net zei sla je dus twee, st uh, twee steken over en dan pak je dus de derde en dan doe je weer vier vaste, 1, 2, 3, weer vier vaste, nou dan zie je al dat deze doordat je hier twee steken hebt overgeslagen dat dit het punt is naar beneden en nu ga je omhoog werken en in de volgende opening zet je Drie stokjes. In hetzelfde in dezelfde steek een twee. Drie. En dan ga je weer vaste maken. Vier vaste. Een twee. vier, dan sla je twee losse over en je zet weer vier vasten, één, twee, drie, vier. kijk En als je dan ziet werk even neerlegt, dan zie je al van hier gaat de punt naar beneden hier gaat het punt naar boven door die drie stokjes en hier gaat het punt weer naar beneden dus wat doe je je zet weer in deze ene steek drie stokjes 1 3 dan weer in de volgende 4 vaste de eerste toer is altijd een beetje het lastigst hoor en daarna dan uh, het is het altijd makkelijker 2 3 4 je slaat er 2 over en weer 4 Vasten. 1, 2, 3, 4, dan kom je dus weer, moet je even kijken waar je gebleven bent, je gaat weer in 1 steek drie stokjes zetten, 1, 2, 3, en dan weer 4 vasten, 1, 2, 3, 4, je slaat weer twee steek over, en omdat je dus eigenlijk hier bij het eind bent, sla je dus twee steek over en het einde betekent altijd een stokje en nog een stokje daar ik verder zijn dan begrijp je hoe de einde hoe het einde in elkaar steekt omdat je de volgende toer moet beginnen begin je met drie lossen en je keert het werk. Dan zet je één stokje op het vorige stokje. En je begint weer met vier vaste. 1 2 3 Komt niet helemaal uit. Dus ik moet hier een vaste nog op deze steek hebben. Dus ik ga nog één vaste verder. En dan kijk ik dadelijk wel hoe het uitkomt. Eén vaste. En dan op het middelste stokje. Daar zet je weer. Drie stokjes op. 1, 2. Dan op dit derde stokje zet je weer een vaste: 1, 2, 3, 4. Je slaat twee steken over, en je zet weer een vaste, en je ja, gaat die punt weer. Naar beneden. 1, 2, 3, 4. Ja, Je moet elke keer, zeg maar, het la de laatste vaste moet op het eerste stokje terechtkomen, en dan zijn er 4: 1, 2. en Waarom kom ik niet uit? Dan heb ik 1 veel gedaan. Eentje terug. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3, 4. 1 vaste. Dit klopt, deze. 1, 2, 3, 4. Ja. Omdat we hier bovenuit moeten komen, op 4 pakken we deze steek. 1, Twee. Drie. En op dit stokje weer een vaste. En op het bovenste stokje weer drie stokjes in dezelfde opening. Eén. Twee. 3 en op het laatste stokje weer een vaste, dan ga je weer 4 vaste maken. 1, 2, 3, 4, sla je de 2 over en dan weer 4 vaste. Dus vanaf dit laatste stokje 1, 2, 3, 4 en hier 2 overslaan, dat is de methode. 1 En op het laatste stokje 1 vaste. En dan in het middelste stokje weer 3 stokjes. 1. 2. 3. Dan ga je weer op dit laatste stokje een vaste in totaal vier vaste, twee, drie, vier en dan twee overslaan en weer vier vaste, 1, 2, 3 en op dit laatste stokje ook nog één vaste en dan doe je het op het laatst twee stokjes want de zijkanten zijn altijd twee stokjes dus het is, dat is eigenlijk voor de kantsteek en zo maak je je chiffon, als je de volgende toer weer begint dan begin je weer met drie lossen, je keert het werk En je zorgt weer dat je hier een stokje op hebt, vier vaste. Je slaat er twee over, vier vaste tot op het eerste stokje. Dan weer drie stokjes in één in het bovenste stokje. Dan weer 4 vaste en je houdt die, laat, dat laatste stokje aan. En je hebt je chevron of ribbeltjes steek of hoe dat je het noemen wilt. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende tutorial um, dit was iedereen kan haken en je